Wanneer u vertraging heeft, kan het voorkomen dat u geen recht heeft op een vergoeding. Vaak komt dit door een buitengewone omstandigheid. Met een buitengewone omstandigheid wordt een situatie bedoeld waarin er sprake is van overmacht. De vliegtuigmaatschappij is dan niet verantwoordelijk voor de ontstaande problemen met de vlucht. U kunt hierbij denken aan weersomstandigheden, terrorisme, een noodlanding en stakingen. Bij stakingen van derden, bijvoorbeeld de luchtverkeersleiding, heeft u geen recht op een vergoeding. Dit geldt niet voor stakingen van het eigen personeel van de vliegtuigmaatschappij en technische mankementen. U heeft dan gewoon recht op een wettelijke vergoeding van 250, 400 of 600 euro per persoon. Twijfelt u of er bij uw vertraagde of geannuleerde vlucht sprake is van een buitengewone omstandigheid? Vul op onze website dan uw vluchtgegevens in en wij geven u direct advies.